Ik ben heel erg trots op mijn zus, op wat ze bereikt heeft in Nederland. Um, ik denk dat zij ja, toch wel een van de beste business coaches in, in Nederland. En dat zit echt ook vooral op het gebied van coachen zelf. Zij kan echt mensen zo ver krijgen en zo, um, zulke resultaten laten behalen. Dat is echt geweldig. Ik denk dat ze daar misschien wel een van de beste is in Nederland. Um, ja, dat is natuurlijk mijn tweelingzus. <laughs> dus uh, ja, we kennen elkaar heel goed. We spreken elkaar iedere dag ongeveer. Dus ook als we heel ver uit elkaar zijn, zullen we altijd even bellen of even. We doen ons medium is Facebook Messenger, want daar vinden we elkaar op. Dus... En dan of bellen of even videogesprek. Dus dat gaat maar door. Uh, nou, wat ik vooral heb gezien is de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt. En, en steeds weer een nieuwe stap heeft gezet. Uh, dus van heel klein begonnen met kleine groepjes. Ik weet nog helemaal in het begin dat ze echt groepjes van vier mensen... en op een gegeven moment waren er 350 mensen op een event. En daarna maakte ze meer een ontwikkeling van weer nou, wat kleiner, maar wat meer high-end. En zo zie ik haar voortdurend stappen zetten en eigenlijk altijd op de troepen vooruit lopen. En ik denk dat ze heel veel mensen heeft beïnvloed in Nederland. En dat heel veel mensen een goede omzet te danken hebben aan haar...